Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Dit keer specifiek over de Otto Laser Master 3. Het gaat een korte video zijn. Um, dit zijn de weken waarin ik op zaterdag in België te gast ben. Um, bij het evenement Mode Meets Modelbouw in Kapellen op het winkelcentrum. Op het begin van de video heeft hij daar... Um, een afbeelding van gezien u bent daar ook aankomende zaterdag en volgende week zaterdag van harte welkom dan praten we over 11 maart 2023 en 18 maart 2023 um, daardoor heb ik niet he alles uh, hier opgesteld staan aan mijn lezer uh, de omkasting is er af omdat die meegaat naar uh, belgië Um, en vandaar een korte video, dus geen video over iets wat ik maak of niet maak. Dat zal nog één of twee weken weer duren voordat we daarmee aan de gang gaan. Um, wat ik in deze video wil laten zien zijn twee aanpassingen die ik heb gedaan. Uh, een tijdje terug heb ik een video gemaakt over het maken van het werkbed van uh, die ortholezen Master 2. Um, de hoekpunten waar zeg maar, de omkasting in komt te staan en dergelijke. En Ik heb toen al aangegeven dat ik... Um, zat te wachten op onderdelen voor opnieuw de camera te monteren. Dat is één ding wat ik ga laten zien hoe ik dat heb gerealiseerd in deze, um, op, deze werk, op dit werkbed van deze Laser Master 3. En het andere is, uh, dat is eigenlijk het oplossen van een probleem. Als je gaat kijken op het internet welke laser je ook koopt, elke laser heeft wel een probleem ergens. En dat kan van alles zijn. Um, altijd misschien zelfs wel meerdere dingen. Uh, in dit geval is een van de belangrijkste dingen is de uh, air assist die aan de bovenzijde, uh, en ik zal dat zo laten zien, aan de bovenzijde van de laserkop uh, gemonteerd zit. Uh, daar kan je een dopje uithalen, vervolgens kan je daar een slangetje in doen. En dat slangetje dat is het slangetje voor de air assist. Um, er hoort een uh, klein kapje onderaan de laser te zitten. Dit kapje samen met het buisje wat nodig is voor de air assist zorgen er echt voor dat er een bepaalde uh, vortex ontstaat in onderdeel laser, waardoor um, ja, a, je laserkop erg snel vies gaat worden, maar ook uh, datgene wat je lezen toch niet op de gewenste manier uh, gezuiverd wordt. Um, althans niet door de AirAssist, dus de roet weggeblazen wordt. En daarvoor heb ik dus um, iets gedownload wat iemand gemaakt heeft. Het is niet door mij gemaakt, geen zorg. Uh, ik heb er wel aanpassingen op gedaan naar mijn werkwijze. Uh, ervoor gezorgd dat ik, geen, uh, dat ik zeg maar een betere air assist heb uh, op mijn uh, te snijden objecten. Want air assist is in principe alleen voor het snijden van objecten. Um, daarvoor heb ik um, onder andere een klein buisje in China moeten bestellen. Een buisje van 4 mm dik met een binnenmaat van 2 mm. Um, nou, ik ga je dat laten zien. Um, eerst maar eens even naar de camera kijken. Uh, standaard De Auto master laser master 2 dat is degene die we hier zien had ik op de achterzijde van de extrusie een extra stuk extrusie geplaatst waaraan die camera gemonteerd wat zat nadeel ervan was een beetje de um, ja toch een beetje beweging die in die um, extrusie zat waardoor het toch een heel klein beetje flimsy was bovendien de Ortho laser master heeft niet Zo'n aluminium extrusie met zo'n zo sleuf erin, waardoor je dat zeg maar kunt gaan monteren. Dat moet dus op een andere manier. De manier waarop dat bij de auto Laser Master bij mij is opgelost. Er is maar heel weinig ruimte voor, dat zeg ik gelijk. We zien namelijk die eh, paarse hoekpunten van de omkasting, en daardoor is er aan de zijkant slechts heel weinig ruimte. Ehm. Um, maar wat ik gedaan heb, ik heb wat extra extrusieonderdelen besteld. Even kijken of ik het goed in beeld krijg hoor. Ja, daar zijn we. Um, waardoor ik zeg maar twee rechtopstaande uh, extrusiedelen kon monteren. Ik had ze op maat kunnen zagen, maar ze zitten straks in de binnenkant van de behuizing en dus zitten ze me niet in de weg. Ik heb ze vastgezet met drie hoekstukken, elk, uh, voor stevigheid. En dan daarin weer diezelfde hoek-extrusie uh, ja, om dat vast te maken, zeg maar. Nou, wat ik extra moest bestellen, waarom het duurder was, onder andere deze delen en wat uh, schroefmateriaal. Maar daardoor zit nu die uh, camera-montage uh, op de werkplaat gemonteerd en dus niet op de laser. De reden waarom dat dus niet kon, was omdat dit dus gesloten is bij de Orto Laser Master 3. Nou. We zien hier de camera zitten. Hij is nog niet uh, gecalibreerd en geïnstalleerd. Dat ga ik pas doen als de omkasting er overheen is. Als ik zeker weet dat alles goed zit, dan kan ik ook die kabel goed wegwerken. Um, maar hij hangt in elk geval boven het midden van het werkbed van de Orto Laser Master 3. En op deze manier zou ik die camera moeten gaan kal kunnen kalibreren. Dat ga ik niet laten zien op video. Ik heb een tijdje terug een video hierover gemaakt. En het werkt natuurlijk precies hetzelfde. Het tweede, waar we het over hadden, was over de vortex. Oftewel de, de, de wind die wat rare dingen deed bij het blazen bij die uh, air-assist. Nou, die air-assist, we zien daar dat dopje voor. Ja, sorry voor de beweging op de camera, maar ik moet hem loshouden nu. Hier is een dopje. Als je het dopje eruit haalt, kan ik dit slangetje wat je hier hebt, kan ik daarin doen. En vervolgens zal dan de lucht door de laserbehuizing naar beneden gespoten worden. En helemaal onderaan zie je hier... Een buisje, en daar ontstaat die vortex. Um, nou, wat heb ik gedaan? Ik heb um, om te beginnen deze onderdelen, wat je hier ziet, dat zit bij de laser. Um, net als de, de slang. Ik heb 3D geprint, een onderdeeltje wat ik online de, van iemand gevonden heb. Ik heb het alleen aangepast. Het is gewoon een rechte, ja, een, een rechthoekig gedeelte met een buis aan de binnenkant. Ik heb ervoor gezorgd dat aan de onderzijde. En dan wordt het lastig om te tonen. We het wel proberen natuurlijk. Even kijken. Ja, we gaan het hier ongeveer zien. Hier heb ik zeg maar die buis aan de onderkant ingedaan. Dit, hier zie je die buis lopen. Die buis die kun je buigen. Die heeft dus een 4 mm buitenmaat, 2 mm binnenmaat. En die heb ik uitgericht op de laserstraal die hier straks uit gaat komen. Je zult je afvragen van ja, op dat moment kun je dus niet dat oranje eh, opzetstukje gebruiken. Nou, dat klopt. Um, maar voor mij is dat niet zo erg, omdat mijn omkasting heeft een um, soortgelijk oranje doorzichtige uh, ja, venster in de omkasting, waardoor ik de laser kan zien en ik niet bang hoef te zijn voor dat laserlicht, want dat uh, wordt geabsorbeerd door dat oranje. Uh, vandaar dat ik het kapje daarvoor niet nodig heb ik heb hem ook uh, zeg maar in feite simpel vastgezet met om te beginnen uh, twee stukjes dubbelzijdige tape boven en onder en dan kabelties die je in china kunt bestellen waar ik er uh, een keer 200 van besteld heb en die zijn heel handig die dingen want je kunt er heel goed kabels mee wegwerken maar dus ook dit soort zaken vastzetten ik heb er al mee gelezen, alleen nog niet mee gesneden. Dus ik heb nog niet de Air Assist getest hierop. Maar dat gaat geen probleem zijn, want als de Air Assist hier bovenin zit, dan geeft mijn Air Assist, en dat is een aquariumpompje, je ziet hem hier staan, die geeft meer dan genoeg lucht. En zodoende hoef ik niet bang te zijn dat hij te weinig gaat bieden. Nou, dit zijn de twee aanpassingen die ik heb gedaan. Ik weet, dit is wat, wat lastig gefilmd vandaag. Dat is niet te min. Ehm... Um, Wou het je toch niet onthouden. Korte video. Voordat we weer over een anderhalf, twee weken. Echte video's kunnen laten zien. Omdat ik dan alles weer geïnstalleerd heb. En weer gewoon kan werken. Zoals gebruikelijk. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En misschien zien we elkaar wel in Capelle. Aankomende zaterdag. Of die zaterdag erop. Dag.